Hi iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je aan de titel van deze video kan zien, ga ik vandaag lekker opruimen, organiseren. Ja, best wel veel werk is er aan de winkel, want ik ga vandaag mijn kledingkast... ...opruimen en helemaal herfstproof maken. Ik film dit nu nog eventjes in mijn eentje... ...maar Tara komt straks hier naar mijn huis om me te helpen met filmen... ...om me te helpen met opruimen en organiseren. Dus het wordt gewoon een gezellige middag... ...en ik heb er heel veel zin in om gewoon lekker... ...mijn kast weer helemaal op te ruimen en ready te maken. En vooral om te kijken wat ik in mijn kast heb zitten voor deze herfst en winter... En wat ik misschien nog nodig heb. Dus als je ook motivatie nodig hebt om je eigen kast onder handen te nemen. En als je het leuk vindt om dit soort organisatievideo's te zien. Blijf hem vooral kijken. Geef hem ook alvast een duimpje omhoog. En uh, ja, laten we vooral beginnen. Nou, zoals je kan zien is het hanggedeelte best wel vol. Eigenlijk iets te vol naar mijn smaak, want soms kan ik niet eens helemaal goed zien wat erin zit. Dus uh, hier gaan we best wel wat dingetjes weghalen. Het hangen is wel het favoriet van mij, want ik vind ik toch altijd het chillst om alles te zien. En dan heb ik hieronder ook wat stapeltjes met kleding. En dit is bijvoorbeeld een stapeltje met korte rokjes en korte shortjes. Dus dat is natuurlijk super zomers. Dus dat gaan we sowieso aanpakken. En uh, dat gaan we lekker opruimen. Hieronder heb ik dozen zitten. Dit is een doos met zomerkleding um, Dus die ga ik naar onder doen. En deze doos zit uh, mijn uh, pyjama's en chill kleding in. Dus dat is echt wel iets voor de herfst en winter. Dus die ga ik weer naar boven doen zodat ik daar wat makkelijker bij kan. Ik moet ook deze twee zakken niet vergeten. Want ik weet dat hier um, hele dikke wintertruien in zitten. Dus daar ga ik ook alvast naar kijken of die eruit kunnen worden gehaald. Dus uh, ik denk dat dat de allereerste stap is: de hele kast leegmaken. En uh, dat lekker op mijn bed leggen. Tijd om te beginnen! Oké, dus dit is alle kleding die je gaat uitzoeken. Wat denk je als je kijkt naar die stapel? Ja, dat het veel te veel is en dat ik het echt niet wil. Maar ik zie heel veel kleur daar moet ik op zijn wel trots op zijn. Ja, nu je het zegt, ah, is het zie zeker niet, wel. Ik weet dat niet heel veel kleur draagt, dus dat is wel bijzonder van wat is dat dan en waarom heb je het nog? Ja, en inderdaad, heb je het, ligt hier nu kleur, maar eigenlijk draag je het niet. Ja. Waarschijnlijk. Yes. Ik heb hier aan de zijkant twee bakken neergezet of twee dozen. Eentje is voor de ja-stapel, dus de items die ik gewoon ga houden, maar waar ik dus nog een ander plekje voor moet vinden. Dus of de kast of storage of wat dan ook. En ik heb ook nog een andere doos en dat zijn de, ja, daar komen de items in die ik ga doneren of verkopen of wat dan ook. de stapel die je hier nu ziet is de stapel die in de nee-doos heeft gezeten. Dus hier zitten kledingitems in die niet zo heel erg mooi meer zijn. Die worden of gedoneerd of die worden gewoon weggegooid. Of er zitten kledingitems in die ik gewoon eigenlijk helemaal niet draag of die ik niet zo goed vind passen. En die ik dus ga verkopen bijvoorbeeld op onze shop or closet. Of ik geef het weg aan bijvoorbeeld mijn moeder. Dit is bijvoorbeeld een hele mooie jas. Deze is volgens mij officieel van mijn vriend geweest van American Apparel. Maar het is echt maat XXS XS, Dus geven ons past hierin. Maar deze ga ik denk ik gewoon online zetten, want het is wel echt een super mooie en klassieke jas. Dit is een trui die misschien wel... Ja, deze moest je wel in de van foto's onze blog hebben gezien. mis je onze blog natuurlijk volgt. Want ik heb deze trui heel vaak gedragen, maar hij is gewoon daardoor best wel smoezelig geworden. Deze lange brede mouw is niet altijd heel erg handig in de winter. Dus ik weet dat ik deze niet heel vaak onder een jas droeg. Niet zo makkelijk en hij is gewoon niet echt meer wit. Ik denk niet dat deze er echt nog in zo'n mooie staat is dus dat ik het kan verkopen. Deze broek bijvoorbeeld dan weer wel. Dit is een hele leuke leren broek. Maar ik merk gewoon dat ik hem niet zo heel erg vaak aan heb. Dus deze gaat op de verkoopberg. Zelfs voor deze trui. Ik vind hem wel heel erg leuk omdat hij lekker rood is. En roze is mijn lievelingskleur. ik heb wel te veel trui die ik wel ga houden. En hetzelfde voor deze gele trui die ik ook heel erg leuk vind. Ik ben een beetje aan het twijfelen wel. Dus ik denk dat ik zo meteen een second opinion van Taren ga vragen. Deze trui is wel echt super chill. dat heb ik ook heel vaak gedragen. Maar ik denk dat ik nu inmiddels na al deze jaren. Ik denk dat ik hem al vijf jaar heb er een beetje op uitgekeken ben. Maar ook hier twijfel ik een beetje over. Dus dat ga ik zo meteen even checken. Maar ik moet zeggen de meeste dingen die hier op deze hoop liggen. Die zijn gewoon items die ik niet echt draag. Dus bijvoorbeeld ook een super leuk jurkje. Of zo'n jurkje met een klein beetje doorzichtige stukjes erop. Ik weet niet of je het kan zien. Maar ik heb deze gewoon de afgelopen zomer gewoon niet gedragen. Dus uh, dat is gewoon heel erg zonde. Dus deze ga ik verkopen. Oh dit is een super mooi shirtje. Draag ik ook niet. Maar deze ga ik aan mijn moeder geven. Want ik weet zeker dat dit een topje is die zij heel erg leuk vindt. En hetzelfde voor, denk ik, deze trui. Ik denk dat zij deze trui ook heel erg leuk vindt. Ik heb misschien nog wel uit. Een van mijn ezels ja, shoplogs. Maar ik draag hem gewoon veel te weinig. Omdat ik toch liever voor zo'n basic trui kies. Dus... Deze ga ik denk ik dat mijn moeder ook heel erg fijn zal vinden. Hetzelfde voor deze trui in Bordeaux. Die is ook lekker warm. Maar ik merk gewoon dat ik hem ook niet zo heel vaak draag. Dus die gaat denk ik ook naar mams. Dus mam mocht je dit kijken. Ik heb wel leuke items voor je. Oké okay, het is echt heel erg. Maar ik heb dus nu de, de nee stapel ik nu behandeld. Terwijl eigenlijk de ja stapel twee keer zo groot is. Maar ik heb honger gekregen. En Tara had gelukkig ook honger. Dus uh, ik ben nu al pauze aan het nemen. Dat geeft niet, het is nog redelijk vroeg vandaag. En wat super chill is, is dat ik heel veel leftovers heb. Dit, is, dit zijn Indo-snacks. Oh, je lag er nog één, die ligt daar. Indo-snacks. Dit is Indo-food. Nog meer Indo-snacks, koepoek, Satéetjes. Ik heb ook nog Chinees. Dus het is echt een walhalla van, rest, van restjes hier. Maar daar houden we van. Jummy! Dus we gaan gewoon lekker even allemaal dingen opwarmen. En onze buikjes vullen, want ik ben een beetje trillerig. En dat kan natuurlijk niet, hè? Als je zo Nee, dan, dan maak je slechte beslissingen misschien. Ja. ja, precies. Ja, dan ga je ja. overhaast beslissingen maken. En dat wil je niet. Om nom nom. Ik heb natuurlijk weer veel te veel gepakt. Maar dat heb je altijd als je lekkere restjes hebt. Iets smakelijk. Six hours later. Oké, okay, dus dit is de ja-stapel. Dat is dus de stapel met alle items die ik ga houden. En zoals je kan zien, het is wel veel, maar er zitten natuurlijk ook nog heel veel zomeritems bij. Dus wat ik nu ga doen is eigenlijk deze stapel verdelen in wat gaat uh, in de kast gaat hangen, wat in de kast gaat opgevouwen worden, wat zomer is. En ik heb hier nog een ander klein bakje en daar ga ik mijn outfits in doen die ik mee op vakantie ga nemen, want ik ga toevallig nog op zomervakantie. Dus een paar dingen van de zomeritems. Ga nog lekker mee op reis. Kijk, dit is dus trui. Uh, dit wordt de vouwstapel wat in de kast gaat. En dan zelfs, voor, ja, waarschijnlijk wordt het echt weer te veel trui. Ik zie het echt nu al. <lacht> Kijk, ik heb, uh, dit zijn, ik heb ook heel veel glitterspul en pailletten. Dat ga ik gewoon nooit weg doen. Want het is echt, dit heb je zo nodig voor de kerstperiode. Uh, maar ja, dat heb ik echt ja, natuurlijk niet helemaal nodig. Dus dat moet weer ook in een soort van aparte. Uh, kan dat niet gewoon bij de opbergruimte dat je opberg zomer- en feestkleding? Ja, een ja, soort van hè? Dit zijn allemaal crop tops. Nou, deze kennen jullie nog uit de laatste video, de vorige video. Deze ga ik alle. Is het overdreven als ik het alle allemaal meeneem? Mm, ja, nee. het is echt overdreven. Het zijn twee witte. Oké, okay, dus dit is wat er overblijft aan deze kant. Dit is allemaal vouwkleding. Wat heb je het nou ongevouwen op de stapel gedaan? Yeah, dus we ja, We dat gaat zo netjes doen. Oké, okay, dit is de vouwkleding. Dit is de hangkleding. En dat is echt veel minder dan ik had verwacht. Allemaal zomerkleding. Maar uh, we gaan veel reis. Vaak naar warme bestemmingen. Dus het is niet heel gek. En dat is ook oh, zomerkleding. En dat is ook zomerkleding. Dus het is... Yeah. het is wel veel. Dan is het nu tijd om alles in de kast te gaan doen. Ik denk dat voor het oog, omdat je een open kast hebt, dat op kleur wel fijn is. Ja, ja, precies. We zijn al een heel end. Er is even net even de boel afgestoft. En we hebben wat kleding erin gehangen. En zoals je ziet is het al een stuk minder. Maar nu Zo. We moeten we nog wat aanpassingen maken. En we hebben toch de dozen onderaan even aangepakt. Okay. Want wat is dit sowieso voor doos? Dit is de chill doos. Dus zeg maar de pyjama dingen eigenlijk. Deze, deze kant is de broekjes. Leggings. Jogingsbroeken. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Oh ja, en er zit ook een oranje t-shirt bij. Een leeuwetrui uh, t-shirt. Maar ja, als we dan ook nog een keer gaan meedoen met EK, dan wil je wel iets hebben. Hè? <laughs> hè? Als we ooit nog mee gaan doen. Ja, ik heb een idee. Laten we dat shirt bijvoorbeeld bij de ah, ja. feestkleding doen. Want wanneer is nou EK? Dat duurt ja. echt nog heel lang. En het koningsdag ga je hem ook niet dragen, laten we even eerlijk zijn. Ja. We zijn er bijna doorheen. Ik vroeg net aan Larissa... Van wat, wat ligt daar? Wat ligt daar in de hoek? Wat is dat? Zegt Larissa. Dat is de pyjama -mand. Maar dat is de pyjama van de kleding die je op dit moment gebruikt wordt. Dus ik heb daar een broek in, een trui, een t-shirt. En we hebben net gewoon een doos, de grote van dit, helemaal gevuld met chill-kleding. Ja. Dus hoeveel ook okay, wil je? Te veel! Je, je mag het zelf weten. Maar het is wel veel. Ja, het is en heel. Ik veel. weet het niet I waarom die, die man staat daar ook best wel rommelig. Op. Ik dacht dat dat vuile was was. Als je gewoon blij wordt van al die spullen, dan zou ik het ook gewoon houden. Ik heb wel Zo? wat dingen weggedaan. Does it spark joy? Dat is de vraag. Ja, het is veel. I know. Maar ik, ik bereid me gewoon voor op cozy nights in, zeg maar. Dit zijn alle kledinghangers die over zijn. Dus die Larissa niet meer in gebruik heeft. Tada! Dit is het eindresultaat. Nou, ik denk dat je wel heel goed kan zien dat het veel minder druk is. Dat er veel minder spullen zitten. Nou, hierboven, zoals we jullie hadden verteld, hebben we dus uh, meer wat zomeritems in liggen. Dat is een foundationvlek van mijn hoofd. Want... Die tas was op mijn hoofd gekomen. Het was echt heel erg. Maar het is best wel moeilijk om deze daar bovenop te krijgen. Vooral als ze best wel zwaar zijn. Dus top. Foundation vlek. Uh, dus deze twee. Uh, hier zit dus wat zomer en strandspul in en dergelijke. Dat hebben we dus nu eventjes niet meer nodig. Gaan we dus nu hier naar het hanggedeelte. Wat je hier ziet zijn uh, meer casual t-shirts. Uh, korte mouw. Ook een beetje halve mouw en iets langere mouw. Maar dit is dus allemaal super casual. En ik heb het wel nog op kleur gedaan. Maar dus... Casual. Dit is wat netter. Dit zijn tops die wat... Uh, het zijn echt meer van die bloesjes zeg maar. En die heb ik ook op kleur gehangen. Dit zijn de jasjes. Dus een vest, een uh, furry jasje en uh, andere dingetjes. En dan heb ik hier nog wat broeken hangen. Dus het zijn gewoon van die uh, flares broekjes. Ik heb mijn Adidas broek hier. En mijn Panther uh, broekjes. En als je dan naar onder gaat. Dit is een stapel met heel veel zwarte truien. Maar dat zijn zwarte dresses. Uh, met een printje dus. En wat basic trui. En dan nog één witte trui van Vans. Heb ik hier mijn Balenciaga's neergezet. Want die ah, hebben gewoon een plekje mooi nodig in de kast. Om ze een beetje te displayen. Dit zijn mijn broeken die hier liggen. Ik heb er twee in de was gedaan. Want die, worden... ja, die moesten toch even gewassen worden. Ik heb wat zwarte broeken. Ik denk dat ik op een gegeven moment nog twee weg ga doen. Maar... Ja, voor nu uh, laat ik het nog even zo. En ik vind het wel heel erg fijn dat dit gewoon lekker helemaal leeg is eigenlijk. Het zorgt ervoor dat het net wat rustig is voor je oog. En als je zo dus uh, naar dit gedeelte kijkt, zie je dus ook gewoon de achterkant van de kast. Waardoor je gewoon echt ziet van dat er niet te veel hangt, wat heel erg fijn is. Nou hieronder hebben we ook nog het een en ander aangepakt. Het lijkt misschien niet heel erg anders. Maar het is wel zo. In deze doos uh, zit de kleding die ik mee ga nemen misschien op mijn vakantie. Ik ga over een paar dagen weg. Dus jullie zien dit zondag. Nou de dag nadat jullie dit zien ga ik weg. Dus uh, dit is dan allemaal weg. En er zit alles goed is in mijn koffer. Hieronder zitten nu al mijn sportspullen. Dus dat vind ik wel heel erg fijn dat het allemaal nu bij elkaar is. En dat het niet meer in de kast hing. Want het nam toch wel heel veel plek in. Uh, mijn zonnebrilletjes. Ik heb hier wat van die uh, rollers liggen om haren van je kleding af te halen en dat soort dingen. Nou dit is dus de chill kledingdoos. Het is wel echt heel erg veel. Misschien moet ik dat toch nog even een keer... Een beetje wat uh, meer weg gaan krijgen. Maar op zich, de doos gaat dicht. Dus dat is op zich wel heel erg fijn. En hieronder, dit is ook een nieuwe doos. Dit is een doos met nog meer sweaters. Maar dit zijn de sweaters die uh, wat warmer zijn. Dus echt wat van die dikkere, wollere sweaters. En die ga ik eruit halen wanneer het echt in één keer wat kouder gaat worden. Maar ik vind het wel heel erg fijn dat deze dus nu al bij de hand liggen. Mocht het in één keer... Heel snel koud worden dan kan ik ze hier vandaan halen Maar in principe als we kijken naar deze temperaturen die we nu hebben Heb ik alleen deze nodig want die zijn wat dunner En um, ja, wat minder winter, zeg maar We zijn nu ongeveer drie uur, drieënhalf uur verder sinds het moment dat ik begon met het opruimen van de kledingkast. Dus het kost altijd wel echt heel wat tijd. Je hebt er zeker wel een hele middag voor nodig. Misschien wel een hele dag. Afhankelijk van natuurlijk hoeveel spullen je hebt en hoeveel je gaat weg doen opruimen en dergelijke. Maar ik ben echt super blij dat ik er toch nog aan ben begonnen. Want... Het voelt nu gewoon weer lekker fris. Ik heb gewoon veel meer overzicht over wat er in de kast hangt. Ik heb ook gewoon weer even helemaal kunnen zien wat voor kledingstuk ik heb. Wat ik nog mis. Wat ik nog misschien wil shoppen. En wat mijn herfst en wintergouden dus nog nodig heeft. Tijdens het opruimen van deze kast beseften we ons dat eigenlijk ondanks dat wij vier seizoenen in Nederland hebben. Dat je het ook een beetje kan zien als twee seizoenen. Dus lente en zomer bij elkaar als één seizoen. En herfst en winter ook bij elkaar als het andere seizoen. Want ten eerste. Ik denk niet dat ik zin heb om straks over een paar weken alweer te beginnen aan de winterorganisatie. Dat ik gewoon liever het liefst met deze kast gewoon door wil gaan. Dus wat we nu hebben gedaan is gewoon de herfstitems. Dus wat dunnere items, wel nog wat t-shirts. Die hebben we gewoon opgehangen. En de wat dikkere truien die we dus wel alvast uit de opberg hebben. Uh, Ruiten hebben gehaald. Die hebben we nog eventjes opgeborgen, maar wel wat dichterbij is, zodat we daar dus straks over een tijdje wat sneller naartoe kunnen grijpen wanneer het echt een keer koud kan worden. Want zoals je vast wel in Nederland weet, uh, kan het nu gewoon heel erg lekker herfst weer zijn of officieel is het nog geen herfst. I know 21 september was het of wat dan ook. Dan pas is het officieel herfst, maar ik vind het ook niet echt meer zomer. Anyways, zoals je vast al weet kan de herfst best wel warm zijn. Maar het kan ook in één keer super koud zijn. En dat we echt een beetje van die wintergevoelens hebben. En nu, als dat dus gebeurt, heb ik gewoon alvast mijn truien... Bij de hand om gelijk aan te doen om me lekker warm te houden. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze opruimvideo. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien, of misschien satisfying, hoe het zeg maar nu wat netter weer is. Laat me vooral even in de comments weten of in de poll of jij je kast nog moet opruimen of dat jouw kast al die opruim uh, heeft gehad. Lijkt me heel erg leuk om te lezen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En we zien jullie heel snel weer in de volgende. Doei!